Solliciteren. Het is niemands hobby, ook niet mijn hobby, maar we moeten er toch aan, want op den duur wil je een baan vinden, of het nou een bijbaantje is naast je school, of dat het een uiteindelijke baan is naar je opleiding, of je zit al in een baan en je denkt, nou... Ben wel toe aan iets nieuws, aan verandering, dan moet je toch solliciteren, moet je je cv op orde hebben, moet je, je brieven schrijven, moet je uiteindelijk, als je wordt uitgenodigd, ook een gesprek voeren. En in deze video ga ik je wat handige tips meegeven voor je solliciteren. Want ik heb in mijn leven ook al heel veel gesolliciteerd en gesprekken gevoerd, dus ik hoop dat ik je uit mijn eigen ervaring een beetje kan helpen met jouw sollicitaties. Dus ik zou zeggen, laat maar gewoon van start gaan. Oké, okay, het allereerste wat heel erg belangrijk is, is dat je een cv hebt dat up-to-date is en uh, waarin alles staat wat een werkgever van jou wil weten, dus um, wat zijn je gegevens, waar woon je, hoe kunnen ze jou bereiken, je telefoonnummer, je e-mailadres zit je op social media en is dat van belang voor die functie omdat je bijvoorbeeld social media marketeer wordt, zet dan ook je social media pagina's bij, heb je een website, heb je een eigen website, zet het erbij, uh, vertel over je opleidingen, uh, vertel over wat je al hebt gedaan in het verleden, wat voor werkervaring heb je al, soms is dat niet zoveel, is het bijvoorbeeld alleen stage, nou is dat die stage er dan ook op, want dat is ook ervaring. Of doe je vrijwilligerswerk? Pas je in je vrije tijd op? Dat zijn allemaal dingen die uh, voor werkgevers van belang zijn, want het vertelt meer over jou. En schrijf er ook een klein stukje bij over jezelf. Nou, wat je doet op dit moment, um, wat je hobby's zijn, hoe je je dagen vult, wat je graag in je vrije tijd doet en um, ook uh, naar wat voor so soort functie je op zoek bent. En een korte motivatie uh, als je je cv ergens inlevert voor een bijbaantje bijvoorbeeld ik studeer nu of ik zit op school en ik zoek een bijbaantje voor in het weekend nou los daarvan kun je natuurlijk ook een motivatiebrief schrijven dat is als het iets serieuzer is soms vragen ze dat bij functies als het een bijbaantje is dan hoeft het vaak niet dan kun je gewoon je cv inleveren en dat is het zit dan duidelijk op je cv waar je naar op zoek bent maar vaak moet je ook een motivatiebrief inleveren vooral als het wat serieuzere functies zijn als je net bent afgestudeerd nou in die motivatiebrief is het van belang dat je jezelf voorstelt, vertelt over je achtergrond, wat voor ervaring je al hebt opgedaan en iets uitgebreider vertelt dan op je cv. Dus meer wie is de persoon erachter, wat zijn je kwaliteiten, waar ben je naar op zoek, waarom solliciteer je juist op die functie, lijkt het bedrijf je bedrijfje heel erg leuk of lijkt de functie je interessant, zoek je een nieuwe uitdaging, nou, dat zijn allemaal dingen die je kunt meenemen in zo'n motivatiebrief. Het is een beetje te veel om er helemaal op in te gaan, ik wil je nog veel meer tips meegeven, maar wat het allerbelangrijkste is aan het cv en motivatiebrief is dat het er netjes uitziet, netjes geprint, um, geen taal of spelfouten bevat. Dus laat het altijd even nalezen door iemand die goed in Nederlands is, zodat die het even kan checken. Want spel en taalfouten, ja, dat kan gewoon echt niet. Daar maak je geen goede indruk mee. Dus altijd een sublieme brief en cv aanleveren. Dat is heel belangrijk. En je kunt eventueel ook een foto toevoegen op je cv. Vaak vinden mensen dat wel prettig om te weten van hoe ziet die persoon eruit? Ziet hij er een beetje verzorgd uit? Nou, dat betreft je cv. Wat ook belangrijk is, is een goede voorbereiding. Als je wordt uitgenodigd op gesprek of voordat je een brief schrijft naar een bedrijf, weet dan altijd wat is het voor bedrijf, waar zijn ze nu mee bezig, wat is hun missie en visie. als het een functie is echt een professionele functie dus niet tijdens je opleiding of zo, maar echt iets wat je wil gaan doen als professional zijnde dan moet je weten wat is het bedrijf dat achter zit uh, als het in de mode is bijvoorbeeld uh, wat voor collectie hebben ze dit moment wat spreekt je zo aan daaraan um, zijn ze op zijn ze op dit moment in een verandering en zoeken ze daarom nieuwe mensen of zoeken ze gewoon een weekend hulp of nou ja, dus uh, weet wat het bedrijf is dat achter zit misschien maken ze enorme groei door en zoeken ze daarom meer mensen of misschien gaat het niet zo goed en hebben ze wat mensen te ontslaan. Dan zoeken ze nu wat jonge mensen erbij. Dat zou ook kunnen. Het is gewoon belangrijk dat je weet met wie je straks in gesprek gaat. Um, wat is de filosofie van het bedrijf? Hoe staat erin? Vinden ze klantgerichtheid bijvoorbeeld heel erg belangrijk? Dat zie je vaak in de mode. Ik uh, ging bij de VND solliciteren en het bleek dat VND service heel erg belangrijk vond. Dus dat uh, heb ik meegepakt in mijn gesprek. Nou, dat is heel erg belangrijk dat je je dus van tevoren goed voorbereidt. Want dan zit je ook relaxter tijdens dat gesprek. Dan denk je, hé, hey, maar dit weet ik allemaal. En als je dan vragen stelt, dan kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan. Dus dat is heel erg prettig. En je gaat ook met een zekerder gevoel er naartoe als je al wat af weet van het bedrijf. Want zij willen immers weten waarom je juist bij hun wilt gaan werken. Dus dat is heel belangrijk. De derde tip is: uh, weet je sterke punten en je verbeterpunten. Nou, sterke punten. Dat is altijd wel leuk om op te noemen, bijvoorbeeld ik ben heel erg precies, of ik ben heel flexibel, of um, ik let op de puntje op de i, of ik ben heel enthousiast, of uh, ik ben heel proactief, of ik werk hard, of ik ben heel creatief, of nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal punten die je kunt noemen als je, als je sterke punten, ze vragen ook vaak naar verbeterpunten, van waarin wil jij je nog ontwikkelen? Nou, dat is iets lastiger, want niemand vindt het leuk om wat mindere punten over zichzelf op te noemen. Dat zou bijvoorbeeld kan, uh, kunnen zijn van, ik, ik vind het lastig om met kritiek om te gaan. Dat zou een verbeterpunt kunnen zijn. Of een verbeterpunt kan zijn, ik ben nogal chaotisch, dus ik wil netter leren werken. Dat zou ook een verbeterpunt kunnen zijn. Dus uh, wees op de hoogte van je eigen sterke en verbeterpunten. Want daar gaan ze zeker naar vragen, want ze willen immers weten wie halen ze het binnen En wat kan jij bijdragen aan het bedrijf. Vierde punt is... Zie er representatief uit. Zowel als je je cv gaat langsbrengen, maar ook als je op gesprek gaat. Dus uh, trek nette, schone kleding aan. Uh, pas het ook een beetje aan aan het bedrijf. Je hoeft niet altijd in een kokerrokje en een bloesje te komen. Wees ook een beetje jezelf. Maar let op met gimpen. Bijvoorbeeld stel als je bij een sneakerstore gaat werken. Nou dan kun je gewoon gimpen dragen natuurlijk. Maar ga je bij een uitgever solliciteren of bij een krant. Dan is het misschien handig als je er net iets netter uitziet en geen sneakers aantrekt. Of een trui. Dus uh, ja, draag dan gewoon nette kleding. Het is een beetje inschatten wat voor soort bedrijf het is en wat voor cultuur het heeft. Ik uh, solliciteerde vaak ook wel nette functies in modewinkels. of. Um, bij beauty salons dus ik zag er altijd wel gewoon heel netjes en representatief uit geen sneakers <laughs> dus uh, let erop um, draag je haar netjes kom je haar als het snel pluist doe het dan vast um, draag je make-up netjes niet overdadig want dat kan afleiden dus maar wees gewoon jezelf als jij altijd mascara op doet dan uh, nou, draag lekker mascara ik ik doe altijd van alles, want zo ben ik. Ik, uh, ik heb de foundation, de lubrication, de poeder, en de mascara, en de eyeliner, de oogschaduw, alles. Dat doe ik, maar dan wel rustig. Dus niet te heftig. Vaak wel een rode lip, want dat vind ik fantastisch. Maar de rest hou ik altijd gewoon een beetje rustig. Niet te overdadig. Dus geen nepwimpers bijvoorbeeld. Of geen grote gouden... Um, oorringen, Tenzij je bij een sieradenwinkel gaat werken en ze verkopen dat zelf ook. Nou, dat, dat past dan helemaal bij die winkel waar je wil gaan werken. Dus dan kan het wel. Maar als je bijvoorbeeld bij een beauty salon of bij een Douglas gaat solliciteren, dan zou ik daar een beetje mee oppassen en wat kleinere sieraden pakken. Wees op tijd. Het is heel belangrijk dat als je wordt uitgenodigd voor gesprek, dat je er ruim op tijd bent. Zeker tien minuten van tevoren. Dat je niet op het allerlaatste moment komt aankakken. En mocht je te laat komen omdat de bus niet rijdt of omdat de trein vertraging heeft. Of omdat de kat was weggelopen. En die moest je eerst nog zoeken buiten en binnenhalen. Bel dan even met het bedrijf. Leg de situatie uit en zeg dat je wat later bent. Kijk, het kan iedereen overkomen. Soms is het gewoon overmacht. En dan kun je gewoon niet op tijd zijn. Maar hou er gewoon rekening mee. Ik neem altijd een trein te vroeg als ik naar een bedrijf te moet. Zodat ik weet dat ik zeker op tijd ben. Vaak ben ik dan een half uurtje van tevoren te vroeg. Maar dat maakt niet uit. Want dan ga ik nog even rustig lezen. Dingen opzoeken over het bedrijf. Nog even mijn eigen brief doornemen. Dus dat is vaak veel relaxing Omdat dat je moet hollen rennen om daar te komen, want dan kom je al helemaal vol in spanning daaraan. En dan kun je gewoon niet meer rustig op gesprek. Dus het is veel fijner voor jezelf als je ruim van tevoren op tijd weggaat. En uh, ja, dan ook uh, wat de vroeg daaraan komt. Het maakt niet uit. Dan laten ze je gewoon even wachten en geven ze je koffie. Of ze zeggen, oh, maar we hebben nu ook al tijd, dus loop maar mee. Dat is ook soms fijn. Um, mijn zesde tip is let op je social media. Um, dat is tegenwoordig erg van belang. Want ze gaan je hoe dan ook op nazoeken op internet via Google. Ze gaan je naam googelen, Om te kijken wat komt er dan naar voren. En wat voor persoon is het. Dus um, scherm zoveel mogelijk af. Want het is niet echt handig dat als je allemaal partyfoto's hebt op Facebook. Dat ze die dan allemaal kunnen zien. En let ook heel erg op met de soort berichten die je post. Geen scheldwoorden en dergelijke. Dus trek jezelf een keer na. Ga eens naar jezelf googelen En kijk eens wat kom ik nu eigenlijk allemaal over mezelf. Tegen en geef dat een goed beeld van wie ik ben. Soms maakt het niet uit hoor, die facefoto's. Want iedereen houdt van een feestje. Maar toch, als het een hele serieuze functie is, dan is het misschien handig om die even af te schermen. <laughs> dus mijn zevende punt is, als je op gesprek mag dan is de eerste indruk heel belangrijk. En de eerste indruk is eigenlijk als ze aankomen, lopen, jij zit daar, dat je niets rechtop zit en, uh, niets met een chagrijne gezicht daar zit. En ook als ze je een hand geven, dat je een stevige handdruk geeft. Want van die slappe handjes, ja, daar maak je een hele verkeerde indruk mee. dan, dan ja, dat, dat kom je heel verkeerd over. Dus altijd als iemand je een hand geeft, gewoon een stevig handdruk teruggeven. Zo van, ik laat me niet, ik laat me niet intimideren en hier ben ik en ik kom voor jullie. Dus uh, Steven Handruk is zeker belangrijk. Uh, als je op gesprek bent en uh, ze stellen je allemaal vragen. Soms zijn het hele makkelijke vragen. Uh, wat zijn je hobby's? Of heb je dit werk al eerder gedaan? Maar soms ook ingewikkelde vragen die je misschien niet direct snapt. Ga dan niet onwijs zitten twijfelen. Maar vraag gewoon: oké, okay, uh, wat bedoel je precies met die vraag? Kun je het iets meer uitleggen? Dat is echt helemaal niet erg. En dat maakt de kans alleen maar groter dat jij een goed antwoord erop kunt geven. Ik heb ook wel eens vragen gehad waarvan ik dacht. Uh, want dan hadden ze het over een bepaald systeem en dat kende ik helemaal niet. Dus dan vroeg ik, um, wat bedoel je precies? Nou, dan bleek het een CMS-systeem te zijn waarin je, je klantgegevens verwerkt en Oh, maar daar heb ik al mee gewerkt in mijn vorige baan. Bla bla bla bla. Weet je, dan kun je een veel makkelijker antwoord geven. Dus als ze iets vragen en je snapt het niet, zeg het gewoon: van, Kun je dit nog een beetje beter uitleggen? Ik wil graag goed antwoord geven, maar ik snap je vraag niet. Um, ook belangrijk, als je op gesprek zit, zit rechtop. Heel belangrijk. En kijk de mensen ook recht in hun ogen aan. Kijk niet uh, naar het plafond terwijl je antwoord geeft, maar kijk de mensen recht aan terwijl je met ze praat. Soms zitten er meerdere mensen bij. Uh, het meeste wat ik heb gehad is drie. Dus dat valt nog wel mee. Soms, soms zitten er bij hoge functies ook wel vijf mensen in zo'n kamer lachelijk veel, dat is echt onzin. Maar goed, probeer ze dan allemaal aan te kijken. En als ze verschillende vragen stellen, dat je niet alleen maar één persoon blijft aankijken, maar dat je ook je blik een beetje zo verdeelt over de anderen. Want anders hebben mensen misschien het gevoel dat je ze niet serieus neemt of dat je ze negeert. Je wil iedereen aandacht geven. Soms best moeilijk hoor. Maar probeer het gewoon anders thuis uit. Oefen met je ouders of met je vrienden of familie. En uh, ga tegenover twee personen zitten en oefen zo'n gesprek voordat je op gesprek gaat. Want dan voelt het veel natuurlijker om een beetje daar te kijken en dan weer daar. En nou ja, dan kun je dat al een beetje oefenen. Dat voelt prettiger. Mijn allerlaatste tip. Dat is het einde van het gesprek is niet het einde. Zo vertelde een recruiter mij dat ze een hele leuke jongen op gesprek had. Waarvan ze dacht, nou, dat is, dit is echt fantastisch. En toen uh, nou, was het gesprek klaar. liep ze met hem mee naar de uitgang. En toen liep er iemand langs. En hij had uh, commentaar op de kleding van die persoon. En zo van: Oh nee, ja, moet je dat zien? Dat kan echt niet. Nee, dat maakt je echt geen goede indruk. Dus uh, let erop dat het einde van het gesprek is niet het einde is. Uh, blijf in je rol totdat je weg bent. <laughs> en um, ja, let heel erg op je houding, ook na het gesprek. Want dat telt ook nog mee. Off the record is nog steeds on the record. Dus um, na het gesprek, ook al heb je handen geschud op de weg. Naar de deur, praat nog wat na of vraag nog iets. Of, nou ja, let in ieder geval op jezelf. Niet dat je in één keer poms gaat schelden of uh, meteen al op je telefoon zit te kijken. Want het gesprek is eigenlijk nog steeds wel bezig. En nou, dit zijn eigenlijk alle tips die ik voor je heb, voor solliciteren. Ik kan er nog wel veel meer bedenken. En het, uh, bijvoorbeeld aan zo'n brief of je cv kan ik ook nog wel iets meer vertellen. Maar ik wil deze video ook niet te lang maken. Dus ik hoop in ieder geval dat je al iets hebt aan deze tips. Heb je nog vragen? Heb je zelf nog tips of suggesties of andere dingen? Laat het me weten, want dat vind ik heel erg leuk. En uh, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zou zeggen, ik zie je graag de volgende keer. Doeg!